Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik ga nooit in het familiebedrijf. Als dat dus bij allemaal soortige bedrijven kan, dan kan dat ook bij ons. Ja, dat was dus best wel een dingetje. <laughs> belde mij op van Kim, van ja, ik kan niet tekenen morgen. Dus dat was wel heel intens. Op dat moment hebben we ook alle processen losgelaten. Iedereen werd er heel erg onzeker van. Dan zeg ik, ja pap, <laughs> goed hè? <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van Sleutelmomenten waarin ik in gesprek ga met een ondernemer uh, over zijn of haar drie belangrijkste momenten die bepalend zijn geweest uh, voor waar de ondernemer en zijn of haar bedrijf uh, nu staan. Ik maak deze serie in samenwerking met Centraal Beheer zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij CVC TV. In deze aflevering praat ik met Kim Chai van het gelijknamige bedrijf, uh, CHAI. Moet ik zeggen CHAI of CHAI International? Uh, mag allebei. Ja, ja. Kim Chai, van harte welkom. Dankjewel. Uh, want zometeen drie sleutelmomenten. Uh, maar het, het verhaal van, uh, van het bedrijf gaat al een stukje verder terug. Hè? Prachtige historie, ja, hè? Ja, zeker. Zullen je kort iets over vertellen? Ja, dit jaar bestaan we 61 jaar. Dus dat is echt wel uh, ja, al een behoorlijke tijd. Uh, ja. Ik ben derde generatie, dus mijn opa is het gestart. Uh, mijn vader en mijn oom hebben het daarna overgenomen. En daarna heb ik uh, het overgenomen. Want jouw opa kwam met de boot naar Nederland? Nou, dat is eigenlijk mijn overgrootvader. Dat was de overgrootvader? Dus mijn overgrootvader is vanuit China naar Nederland ah, ja, dat gekomen. Was. En zijn zoon Jan jan was het. Die ja. is inderdaad, die is in Nederland begonnen ja, met etalagepoppen, met, met toch? Ja, Als ik het heel en kousenvoetjes voor de HEMA en zo. Eigenlijk zulke ah, ja. soort dingen. Dus toen zijn we met Retail al, al toen al in aanraking gekomen ja. en vanuit daar is het uh, gaan groeien. Mm. Een familiebedrijf ja. uh, dus, met zijn specifieke dynamiek. Ook een van de sleutelmomenten wij dat uh, terug gaat komen. Zo even kort, waar staan jullie nu het bedrijf? We hebben op dit moment uh, uh, ja, ongeveer 60 man uh, vast ja. uh, in dienst. Uh, ook uh, uh, ja, vier man in, uh, in Amerika. Daar zijn we zijn weer in 2020 mee begonnen goede timing ja dat was uh, dat was ook best een uh, momentje <laughs> ja. en uh, uh, maar ook wel ja met een, een flexibele schil van ongeveer 20 man dus okay. uh, ja als wij een bedrijfsfeest hebben dan zitten er zo uh, 80 85 man uh, mm -hmm. uh, uh, aan het feesten mm -hmm. um, uh, wat wij eigenlijk in het heel kort doen is het vertalen van merken naar de winkelvloer en dan echt van, van A tot Z, dus echt van concepting, design, uh, ontwikkeling uh, daarbij, uh, productie en ook installatie. Dus echt het compleet ja, complete, uh, project uh, oppakken voor grote, grote merken. Precies, echt grote merken. Ja. Hebt eens wat voorbeelden. Bijvoorbeeld voor Samsung uh, doen we heel veel. Uh, Benelux voornamelijk. Uh, maken hele mooie shops voor, uh, shopping shops voor, uh, voor Nike in combinatie met Footlocker, uh, Maar ook voor Dorel, uh, JBL. Uh, uh, meer, dat zijn meer de echte displays, dat is wat we vroeger ook echt deden dus ja. meer uh, ja, producten presentaties en dat is eigenlijk meer uitgegroeid naar echte shoppen shops en complete winkels um, dus ja mooie mooie merken drie momenten want we kunnen een uur praten over het bedrijf dat zeker is interessant. Is zeker de retail en wat daar allemaal beweegt en ja. zo maar misschien komt dat zijdelings nog wel te sprake maar het gaat om de drie sleutelmomenten die je hebt meegenomen en de eerste was je oude baan met een, wel een coole baan chick on a mission ja uh, je overstapt naar het familiebedrijf want je zat er ooit niet in nee uh, maar dat wilde ik ook niet aha vertel. nee dus ik heb eigenlijk altijd ik heb gezegd, ik ga nooit in het familiebedrijf. Want? Ja, gewoon, ik, denk dat het, ik denk dat het gewoon afzetten was. Ik denk ja. dat ik dacht, ik ga gewoon niet in het familiebedrijf. Uh, ik heb communicatie gestudeerd en uh, uiteindelijk uh, ja, allemaal verschillende dingetjes gedaan. En um, ja, toen ben ik bij Chick on the Mission aan de slag gegaan. Wat dat, is Chick on the Mission? Ja, dat was een uh, ja, onwijs cool merk toen de tijd. Ja. Um, en wat zij deden, zij ja, was eigenlijk een fashion label, accessoires in, in, in uit Amsterdam. het uh -huh. is echt een Nederlandse designer. Um, en ik begon daar echt, ik was heel erg klein. Um, en uiteindelijk heb ik een, een hele mooie groei meegemaakt. Ja. Uh, en ik deed daar ook alles. Van PR tot verkoop, uh, marketing, uh, evenementenorganisatie. Eigenlijk uh, uh, ja, ook daar van alles en nog wat. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment werden zij wat groter en wilden zij meer mij in, echt in het verkoopstuk. En toen dacht ik, ja, ik ben niet alleen maar verkoop. Mm. Ik vind het juist heel erg leuk om, om van alles en nog wat te doen, om creatief bezig te zijn. Um, en toen. Toen uh, zei mijn vader, nou, toevallig kwam er dus een functie vrij uh, in het familiebedrijf. Um, en het was, ik woonde zelf in Rotterdam toen de tijd. Mm -hmm. En uh, toch wel heen en weer reizen was ook best wel een, een uitdaging. En toen zei mijn vader van, ja Kim, uh, ja, er, komt, er gaat nu een accountmanager weg. Zou jij het leuk vinden om, uh, om dat te doen? En toen dacht ik, ja shit, <laughs> uh, wil ik dat eigenlijk wel? Ja. Dus echt wel over nagedacht. Mm -hmm. uh, uh, op dat moment was er bij Chick on the Mission ook een mogelijkheid om, uh, om, om daar heb ik ook over nagedacht, om me daarin te kopen. Dus het was echt wel een moment waarvan ik dacht, oh ja, ik kan nu links gaan of ik kan rechts gaan. Uh, toen zat mijn broer al in het bedrijf. Uh, Die zat er al in. Die zat er al in. Uh, ja. Ook met hem een gesprek gehad van ja, als ik dat wil gaan doen, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja. Um, ik had toen nog geen kids. Um, en ja, ik dacht wel van als het moet gebeuren, dan is wel nu het moment. Uh, en ik heb altijd wel ook wel, ja, ik heb nooit gedacht van laat ik maar, wat als... Ooit, dat ik dan zeg, had ik maar ooit toch in het familiebedrijf gegaan. Mm -hmm, mm -hmm. Um, Moeilijk en, hoor. Nou, dat was best wel lastig. Al ja. goed over nagedacht. Uh, ik was ook heel bang dat ik de creativiteit zou missen. Uh, mm -hmm. Juist van een wat kleiner bedrijf. Um, uh, en in de fashion, ja, die creativiteit. Maar uiteindelijk heb ik het gedaan. En uh, dat is, uh, nou ja... Uh, aankomende juni 15 jaar geleden dus dat is okay. echt wel weer een hele tijd werd dat toen in eerste instantie een baan of kocht je je meteen in nee nee, nee was echt een baan ik ben okay. echt eerst gewoon uh, daar uh, gaan werken dus ja. eerst als accountmanager dus echt bij de merken wat wijs leuk was is juist ik was bang dat ik dat ik die creativiteit met ja met met, met materialen en zo'n en kleuren zou missen mm -hmm. uh, maar het leuke was doordat je dus voor allemaal verschillende merken werkt ja. en daar dus juist creatieve concepten voor bedenkt mm -hmm. ja dat heb ik eigenlijk niet niet dag heb ik dat gemist en dat dus dat sloot dus heel erg aan met wat ik al gedaan had naast dus ook nog eens mijn studie communicatie wat daar natuurlijk ook heel erg mooi bij ja. aansluit dus uiteindelijk was het wel echt een uh, ja het had zo moeten zijn denk ik Ja, ja, ja, ja. Dat is, ja dat is misschien altijd wel hè? ja, ja. hé hey, luister eens uh, als jij andere jonge mensen zou treffen die uh, ze maar net aan het begin staan van de carrière uh, en ook een familie uit een familiebedrijf komen zeg maar ja. of, of waar ouders of whatever een familiebedrijf hebben adviseer jij hun? is het goed om eerst wat anders te doen ja ja. ja nou het heeft, je kan op dat moment kan je ook jezelf toch nog op een andere manier ontwikkelen zonder dat daar altijd iemand van een familie bij is mm -hmm. um, dus echt, echt autonoom ontwikkelen denk ik mm -hmm. um, en je kan ook fouten maken uh, je kan gewoon dat ik denk dat dat ook heel goed is dat kan ook in het familiebedrijf hè? dat kan, mm -hmm. kan alleen ja, je maakt die fouten dan echt voor jezelf en op jezelf. En uh, zonder dat daar andere belangen of zo bij zitten. Dus ik denk dat het echt heel goed is om... Uh, bij meerdere bedrijven aan de slag te gaan. alvorens je uh, het familiebedrijf uh, binnenstapt. Kijk, natuurlijk heb ik toen ik uh, 15 was. Uh, ook leuk in de fabriek. Uh, dingetjes staan plakken ja, en zo. Ja. En dat is juist wel. dat je daardoor. leer je het bedrijf beter kennen. Mm -hmm. um, en dat is denk ik heel goed. Uh, alleen als echt vaste baan. zou ik dat altijd wel. Even uh, buiten adviseren. snuffelen kan geen kwaad. Ja, maar. nee, zeker. niet. Hey, zometeen meer over jouw rol als aandeelhouder. en, en de rol van je broer. En, uh, en de overdracht daartussen. Dat is een van de sleutelmomenten die er zo meteen aankomt. Maar er zit er eentje voor. In 2015 heb je ja. een boek gelezen. Ja. Reinventing organization van Frederique Laloux is de ja. schrijver. Ja, klopt. Vertel eens. Ja, uh, nou. We werkten dus altijd allebei, al meer in het, uh, in het bedrijf. Um, eerst accountmanagement voor mijzelf, toen op een gegeven moment meer de marketingafdeling erbij. Nou, toen de verkoopafdeling, dus iedere keer ging je zo steeds meer verder binnen het bedrijf. En uh, wat je wel merkt, mijn vader was best wel gewoon een, een, ja, een directeur, gewoon top-down. Uh, ja. Hij was echt de directeur, we hadden een managementteam en alles ja, nou, zoals dat vroeger dan ging. Um, en ja, zowel voor mij als mijn broer... Ja, wij deden er gewoon dingen anders. We, we, we zaten veel meer op verantwoordelijkheid leggen bij de mensen waar ze ook echt thuishoren. Mm -hmm. uh, zonder dat je daar een bepaalde hiërarchie voor hebt. Of, um, ja. uh, en dat deden we eigenlijk al binnen het klein in, in je eigen teampje. Laat maar zeggen. Dus, uh, nee, ja, ja, binnen dan, je eigen domein. Ja, binnen je eigen ja. stukje. En uh, op een gegeven moment uh, uh, ja, zijn we daar dus meer over gaan lezen. En toen kwam Reinventing Organizations. En uh, daarvoor zat eigenlijk nog uh, uh, Ricardo Semmler. Waar we, wat we ook gelezen ja. hebben. Dus ja, er kwamen allemaal dingen. Maar zeker Reinventing Organizations. Omdat daar dus meerdere organisaties waren. Die dus op een andere manier georganiseerd waren. En daar waren we gewoon onwijs door geïnspireerd. Van ah, als dat dus bij allemaal soorten bedrijven kan, dan kan dat ook bij ons. En um, ja, dat zijn we gaan onderzoeken en dat heeft echt wel tot een nieuwe visie geleid voor ons bedrijf. En wat is de grootste verandering geweest dan? Ja, echt de mensen centraal zetten en de, de zelfontwikkeling van die mensen centraal zetten. Mm -hmm. En ik geloof heel erg dat als je de mensen laat ontwikkelen, uh, dat ze uiteindelijk maximaal kunnen floreren in wat ze, wat ze doen en mm. wie ze zijn. Um, dus echt goed weten wat ze goed kunnen, maar wat ze ook niet goed kunnen. Uh, daar met elkaar open en eerlijk over communiceren, over praten. Uh, zich daar kwetsbaar ook over voor, uh, ja, op durven te stellen. Mm -hmm. En uiteindelijk als ja, iedereen dat in een organisatie doet, daar, daar groeien de teams van. En uiteindelijk groeit een bedrijf ook daarvan. Hoeveel weerstand zat er bij je pa toen je daarmee aan kwam? Nou, ik moet zeggen, nou, bij mijn vader... Ik denk dat bij het bedrijf aan zich meer weerstand ja, zat dan bij, bij mijn mensen. vader. Ja, ja. Natuurlijk, mijn vader vond het wel. Dat is al, uh, wat is dat dan? En wie is er dan verantwoordelijk? En wie, yes. wie gaat dan controleren voornamelijk? Wie gaat dan controleren? Ja, we gaan niet meer controleren. Dat is de verantwoordelijkheid van, van een ieder. Mm -hmm. um, en dat was wel even, even gek. Maar ik moet wel echt zeggen, mijn vader heeft altijd achter ons gestaan. En daar ben ik hem ook onwijs dankbaar voor. Mm -hmm. Dat hij ons echt de kans heeft gegeven. ...om ja, onszelf dus te laten ontwikkelen. Ik denk dat als je dus het gevoel hebt van... ...ah, dat dus kunnen dingen ook anders... ...ga dan inderdaad op onderzoek uit. Neem dus niet dingen voor lief... ...maar ja. ga echt gewoon kijken ook wat bij jou past als ondernemer. En ik denk dat ik het bedrijf niet op een andere manier had ja, kan runnen zoals ik dat nu doe... Als ik die, als die verandering niet was geweest, het was en je natuurlijke stijl. Hoor. Dat het past ja. heel erg bij mij. En ja. en ja, als je ook bij ons bedrijf binnenstapt, dan ademt me dat. Ja, dan dat, dat past mij echt als een handschoen. Dan 2017. Uh, je pa met pensioen, zoals je het bij mij hebt aangeleverd. En je broer Edward heet hij. Die, ja. die trekt zich terug als mede-aandeelhouder en medebestuurder op de dag dat we de overdracht van de aandelen zouden tekenen. Lekkerheid. Ja. Ja, dat was dus best wel een dingetje. <laughs> nou, in de eerste instantie dus de visie is echt zeg maar zelfontwikkeling. Ja. Um, nou, we zijn daar al iets, inderdaad al iets eerder mee begonnen. Hè. Dus we zijn eerst heb ik, zeg ik ook van we hebben eerst een beetje gepolderd, dus dan ga je het een beetje, een beetje uittesten, een beetje proberen. En wij waren natuurlijk, Edward en ik allebei al heel erg daarmee bezig. Echt van ja, wat vind je zelf leuk? En eigenlijk in dat proces is hij erachter gekomen dat het familiebedrijf niet voor hem mm. was. Uh, het momentum had iets anders Hij gekund. Hij had het alleen niet gedeeld met jou? Nee, Dat hele proces nee het. eigenlijk het hele proces niet. En daar stond ik best wel natuurlijk van te kijken. Dan denk ik, ja, jeetje, dan, dan pretenderen we een open, en eerlijk bedrijf te zijn. En ik hoor dit soort van op de dag dat we gaan tekenen van uh, toch liever want, niet. Want even voor mijn begrip, want wat was de situatie op het moment van de paging met pensioen? Was dat de, want jullie waren al aandeelhouder toen? in 2020. Ja, we hadden een gedeelte van de aandelen ja. op dat moment. Uh, maar wat we eigenlijk toen gedaan hebben, wij, mijn, mijn vader en mijn oom waren allebei 50%. We hebben al iets eerder hebben we een gedeelte van mijn vader kunnen kopen. Ja. Uh, maar mijn, mijn oom, oom had gewoon nog 50%. En we hebben eigenlijk, die de, op waar, zeg maar, dit moment was echt de 50% van mijn oom. Dus dat jullie met z'n tweede, ja, 100% van het bedrijf? Uh, nee, want we hadden op dat moment nog niet... Mijn vader, mijn vader had ook nog aandelen. Die okay. zou op een gegeven moment wel, als mijn broer en ik allebei... dus de aandelen van mijn oom hadden gekocht... dat via de boer uiteindelijk een bepaalde regeling uh, uh, doen. Alleen ja, toen mijn broer opeens zei van... ik wil het familiebedrijf, ik wil dit helemaal dat niet. Zei hij het echt letterlijk bij de notaris? Of bij een, nou, hij belde mij op van Kim. Uh, volgens mij was het de dag van tevoren of zo. Van ja, ik kan niet tekenen morgen. Hè, wat? <laughs> wat bedoel je? Nee, ik wil dit niet. Dus dat was wel heel intens. En toen? Ja, heb ik er echt een soort van heel nacht wakker gelegen, terwijl ik echt normaal echt een hele goede slaper ben. Heel erg over nagedacht van wil ik dit dan wel? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Kijk, als hij besluit van ik wil dit niet. Ja, dan komen natuurlijk onze onzekerheden. Kan ik het wel? Wil ik het wel? Hoe zie ik mezelf daarin? Um, dus daar was ik echt wel een hele dag en, en nacht was ik daar um, ja, toch best wel van slag van. Boos? Of wat was de emotie? Nee. Nee, want ik... Het ik... Ik kan me ook voorstellen Eigenheid, je gast, Ja. Sta ik er in één keer alleen voor? Wat doe je nou? Ja, nee, dat heb ik nooit op die manier gevoeld. Omdat ik echt wel aan hem zag dat hij... Dit gewoon echt niet wilde. Nee. En dan, ja, wie ben ik dan om daar, nee. zeg maar. Tuurlijk, het moment, ja, had het er met me, met me over gehad. En, maar goed, het had je ja, er met andere mensen wel over nee, gehad. En ook niet veel. Echt, nee, nee, het had echt, uh, nee, heeft het heel erg bij zichzelf gehouden. Ja. Ja. En toen kwam die idee eraan en toen, ja, toen wilde maar toch hij ook wel weer heel eerlijk naar zichzelf. want hij had het ook zeg maar weg kunnen drukken, kunnen tekenen. Ja, ja, ja ik denk op de dat moment ook wel dat het misschien te veel binnenkwam, want ja, het kijk, ja. is, het, ja, je hebt toch best gewoon een aardig bedrijf en ja, het is ook wel weer verantwoordelijkheid die je dus inderdaad op je pakt door ja, toch ook die weg in te je slaan. Zie je ook wel vaak mensen dan vlak voor het huwelijk dat ze toch zeggen dat ze niet willen trouwen? Ja. Dat is het een Nou ja, dat of is, het, zo voelde het natuurlijk wel een beetje. En toen? Nou, toen heb ik uh, dus inderdaad een dag en een nacht heel erg nagedacht van wil ik dit wel? Kan ik dit wel? En toen heb ik gewoon volmondig ja gezegd. Ik ga dit gewoon doen. En toen heeft Edward wel nog een paar maandjes. Um, um, heeft hij, ja, is dus het nog een beetje aangesloten? Maar ik merkte direct dat het gewoon dat de ziel eruit was en dat, dat gewoon dat, dat hem niet ging worden. En toen is je aandeelhouders technisch er ook uitgestapt? Um, nou wat ik toen gevraagd had is van Edward we zijn nu zover met de financiering, ja. uh, wil je alsjeblieft toch tekenen en dan wil ik op een gegeven moment jouw aandelen wel overnemen, maar ik vond op dat moment ook echt van belang dat mijn oom uit het bedrijf stapte. Ah, okay. ja, ja. Um, dus okay. ja, dus ik vond het op dan. En, en ja, om dus alles weer opnieuw, met een nieuwe financiering, omdat alleen voor mijzelf, ja dat zou dan gelijk weer een paar weken duren. Ja. Dus ik heb hem toen wel gevraagd: van, wil jij in ieder geval tekenen En dan zijn in ieder geval de aandelen zeg maar binnen ons eigen gezin. Ja, ja, ja. Um, en dan gaan wij daarna kijken hoe, dat, uh, hoe, we dat, uh, hoe we dat gaan aanpakken. Heeft het effect gehad op jullie broer- zusrelatie? Nou, zeker. Uh, kijk, het is zo dat wij dus, uh, ik denk dat hij is dus tot oktober ongeveer. Dit gebeurde in, wanneer was het? April. Mm -hmm. uh, en uh, in oktober is hij echt uh, fulltime weggegaan. Dus toen was hij echt ook operationeel, helemaal ni niks meer verbonden. Um, en toen hebben wij denk ik nog een jaar goed contact gehouden. En toen daarna had hij echt heel erg de behoefte om ook het contact met, met, met mij ook echt te verbreken als broer en zus. En dat vond ik toen heel intens, want ik ben heel erg van de harmonie, dus ik wil dat allemaal heel erg lekker gewoon, gewoon le ja, behouden. Mm. Um, ik snapte daar toen ook op dat moment helemaal niks van. We zijn nu weer helemaal oké okay, uh, met oh, elkaar, dus dat ik is heel fijn. Yeah. Um, maar hij had echt letterlijk die afstand nodig. Die fysieke afstand. En die mentale, fysieke afstand van het bedrijf. En, en um, je ja, haalt op dat moment ook zo het, het de familie met het bedrijf soort van mm. ja, verstrengeld met mm. elkaar, dat, dat dat echt nodig was. Uh, als je zo'n proces, als je dan terugkijkt hè, van um, wat zijn dan de karakteristieken echt van een familiebedrijf waar je het meest trots op bent? Um, ja, ik denk dat ja, toch wel liefde is liefde, denk ik. Mm -hmm. het, het is wat dat betreft, ook al heb je even afstand nodig. En dat was op dat moment echt wel, vond ik heel intens. Mm -hmm. Maar toch wel een familieband is gewoon zo sterk. Onvoorwaardelijk of zo? Ja, mm. ja, ja, onvoorwaardelijk. En dat kan ik nu wel zeggen. Had ik Misschien twee jaar geleden had ik dat niet, niet kunnen zeggen. Omdat we toen op dat moment geen contact hadden. Mm. Um, maar ja, dat, dat, zo voelt het toch wel. Ja. Ja, zeker. Zakelijk lessig geleerd. Um, nou, om dat wel goed te regelen. Om dus ook echt met elkaar uh, dat gesprek continu te blijven voeren. Mm -hmm. uh, maar ieder, iemand, iedereen ook wel zijn eigen reis gunnen daarin. Ja. Ook zakelijk gezien. Uh, als je gewoon, als je ook, dat geef ik ook aan, ja, als mensen bij ons weg willen, dan ja, dat, dat is wat het is. En dan wens ik mensen heel veel succes. En, en ja, hoop ik dat ze daar heel erg van gaan groeien ook. Dus ja, ik, ik denk. Kies je gewoon toch je eigen eigen reis daarin, denk ik. Mm. Ja. Mooi verhaal hoor. Je had er nog één ding aan toegevoegd. Uh, een soort van sub-momentje naar aanleiding ja. van die move, zeg maar. Want dat kwam, er kwam meer ruimte voor creativiteit bij jezelf. Je hebt het omschreven als van display designer, Rita Experience Creator. Ja. Maar waarom heb je dat er nog aan toegevoegd? Ja, omdat uh, het dus, toen ik het bedrijf dus inderdaad overnam. Hè, en toen, toen, waren de, eigenlijk toen we de visie begonnen, toen zei iedereen ook van ja, maar dit doen we altijd zo. omdat we dit altijd zo doen. Nou, Daar word ik een soort van allergisch van. Daar kan ik echt helemaal niet tegen. Ik zei, nou, dat wil ik dus helemaal never nooit. We horen. We gaan altijd kijken hoe we dingen kunnen verbeteren. Hoe we dingen anders kunnen doen. En op dat moment hebben we ook alle processen losgelaten. Iedereen werd er heel erg onzeker van. En dat is ook echt. Ja, maar dat vond ik dan wel weer heel. Dat proces vond ik wel weer heel erg grappig of zo. Uh, uiteindelijk hebben we daar dingen aan toegevoegd. Uh, maar daardoor was het ook wel dat de creativiteit meer open kon gaan staan. En dat er dus meer ruimte voor kwam. Kwam. Um, we waren al heel erg aan het experimenteren van hoe kunnen we, dus naast alleen design, ook nog meer die voorkant op gaan zoeken, dus nog meer concepting echt doen, ja. dus echt vanuit een conceptgedachte een bepaald design maken. Um, ja, en dat hebben we op dat moment inderdaad echt omarmd en ook veel meer naar buiten gebracht. En dat mm -hmm. was ook wel heel erg leuk, want voorheen uh, kenden merken ons toch wel als meer productiepartner. Mm -hmm. um, en ik geloof juist als je aan die voorkant, als je daar ook echt energie aan besteedt en dat is dus ook veel meer naar buiten brengt dan kom je sowieso bij de juiste mensen aan tafel. Ja. Uh, dat is heel erg belangrijk. Dus dat je niet kijk wij zijn een bedrijf die op inkoop kunnen we niet weet je ja daar kunnen we gewoon te weinig toegevoegde waarde laten zien en dat kan je dus in het voorproces wel uh, en dat het, hebben we op dat moment ook durfden we veel meer naar buiten te laten zijn. Dus daardoor is wel onze ja hoe we ons in zelf in de markt hebben gezet echt wel veranderd. Ja. Is je betrokken? Nou, die is af en toe gewoon nog lekker op de zaak en ja? dat is ook helemaal prima. Ja, ja nou, Hij is wel toen hij dus met, met uh, pensioen ging, toen heeft hij ook letterlijk een paar maanden afstand genomen. Toen dus is, is hij met mijn moeder gaan reizen en dat was ook heel goed. Dus mm het -hmm. was heel goed voor hem mm -hmm. om echt even fysiek weg te zijn. was ook heel goed voor mij om dus ook daar dus echt mijn, ja, echt mijn plek te claimen. Ook voor de mensen was het heel goed om ook echt te zien van oké, okay, Kim gaat het nu gewoon doen. Mm -hmm. um, en nu, hij is super trots, want het is wel heel leuk. Want daarna was het natuurlijk, ja, we hadden toch wel een andere manier van organiseren, hadden we zeg maar, ingezet. En dan op een gegeven moment kwam hij wat meer bij seminars Zei die, oh nou wat wij doen is toch best wel uh, vooruitstrevend. Dan zeg ik, ja pap, <laughs> goed hè. Dus hij is en super trots. Um, ja, en, en hij is gewoon uh, nog aangesloten. En dus ik, heb, ik heb wel in het begin ook gezegd, want dan ging hij iedere dag, had ik hem aan de, aan, aan de telefoon. En dan zei hij van, ja Kim, misschien moet je dit. En ik zei pap. Als ik advies wil, dan, ga ik, dan vraag ik je om advies. Maar om iedere dag ongevraagd advies, ik, daar zit ik echt niet op te, op te wachten. En dat, daar hebben we een hele goede modus in gevonden eigenlijk. Ja. Ja. Mooi. Mooi verhaal, Kim. Mag ik je danken? Ja. Jij bedankt. Dank voor je verhaal en dank voor je sleutelmomenten en het delen daarvan. Graag gedaan. Uh, en uh, dit was uh, weer een uh, video in de serie sleutelmomenten. Uh, wil je uh, meer leren van ondernemers en hun eigen sleutelmomenten? Check dan de playlist uh, op, uh, op YouTube of uh, luister de podcast. Uh, dat kan altijd overal en waar je maar bent. En uh, mede dankzij Centraal Beheer Zakelijk. Dank je wel voor het kijken of luisteren. Dag!